Um, hallo, ik ben Sarah Halbrecht, 14 jaar en ik zit in de theatergroep Theaterlab en ik kom hier vandaag supporteren voor hoe gij mij ziet, het Zwarte Schaap. Um, ja, hallo, ik ben Wout Sandermans um, en mijn favoriet is Gilles Poilvet uh, met de citadel. Ik ben Jennifer Ballenheer en doe mee aan de categorie Mode met Metallic Colors. En ik wil dat Johannes Hofman wint en film. Ja. Hallo, ik ben Bram de Wilde. Ik doe mee in de categorie fotografie en mijn favoriet is Vince Okerman in de categorie beeldend. Ik ben Wilfard Johnny, papa van Jennifer hier. finaliste in mode. en mode. Natuurlijk mijn favoriet. Ik ben Aaron, uh, ik doe mee in de categorie Beeldend en uh, mijn favoriet voor fotografie is uh, René Verhoeven. Hallo, ik ben Johannes Hofman, deelnemer voor Film en Beeldend. En mijn favoriet voor vandaag is Jennifer Balheer bij Mode. Zij heeft ook dit kostuum gemaakt trouwens. Uh, ik ben Nona van den Bergen en ik sta voor Eline Vervaet. Ik ben de oma van Eline Vervaat en ik kom natuurlijk voor haar supporter. Hallo, ik ben Julie Landuid en ik supporter voor Emma Verlinden uit de categorie Performance. Hallo, ik ben de zus van Emilien en zij treedt straks op op het buitenpodium met muziek. En ja, wij zijn natuurlijk superfans want zij kan heel goed zingen. Dus ik ben Brent van Erik en ik supporter voor de Black Hearts omdat mijn vrienden daarin meedoet en ze zijn toch redelijk goed. Ik ben Rafael. Ik ben Aisha. Ik ben Elise. Ik ben Justine. Ik ben Mayra. Ik ben Alicia. En wij supporteren voor. De Black Hearts. <laughs> uh, hallo, ik ben de mama van Tuur. Uh, die doet mee in de categorie film. Uh, ja, en we hopen dat hij een heel goed resultaat haalt, hè? Um, hallo, uh, ik ben Anais Mateis en um, ik supporter voor Leen Stoffels in de categorie mode. Uh, Mona Thijs. Mijn tekst is mijn favoriet. Ja, dus uh, ik ben Anne van der Poel, ik ben de mama van Gilles Poivet, die dus uh, meedoet bij de kunstwenden, bij beelden. Dus Gilles, hop, hop, hop. we voor u. Iedereen voor Gilles, iedereen voor Gilles. <laughs> mijn naam is Jasper. Uh, ik heb nog niets gezien. Ik ga heel veel zien vandaag. Ik hoop dat het een uh, fijne editie wordt. Dus ik support er eigenlijk voor iedereen. Uh, succes allemaal.